Sport betekent voor mij eigenlijk echt alles. Het is mijn werk, het is mijn passie en ik doe het het liefste de hele dag. Superleuk dat we gewoon vandaag lekker met elkaar gaan tennissen. Ja. Ik heb super lang niet op de baan gestaan, want dan zit ik met werk en ik heb een dochtertje van anderhalf. Dus ja, nou, het wordt ik, eerst weer. Ik vind het vooral weer leuk dat je het weer wil oppakken. Want ja. je hebt vroeger tennissen, toch? Ja, ik heb getennist van mijn achtste tot en mijn zestiende zo'n beetje. En daarna nou ja, met studeren en zo. En toen, ja, dan komen er andere, andere dingen op. Er Hoe doe jij dat? Hoe combineer jij dat allemaal? Ja, voor mij is, uh, is tennis echt mijn werk. Dus uh, dan hoef ik ook alleen maar daarop te focussen. En voor mij voelt het ook dat ik er heel veel energie van krijg. En heb jij dat ook? Ja, ik heb even iemand nodig die me zetje geeft om ja. dan te gaan sporten. Maar als ik eenmaal ben geweest, dan voel ik me altijd weer helemaal vrolijk en ja. dan uh, ben ik altijd heel erg blij dat ik toch ben gegaan. Ja, nee, als je gesport hebt en die energie krijgt, dat neem je eigenlijk ook gewoon mee de rest van de dag in. En je weet dat je echt wat gedaan hebt, wat goed is en wat bijdraagt aan je conditie, aan je mentale gezondheid en. Uh, ja, het is gewoon fijn. Sport betekent voor mij heel veel plezier, energie en lol. En vooral even lekker mijn hoofd leegmaken. En wat doet sport met jou? Laat het weten op www.nationalesportweek.nl